Verhaal 30 Hosanna, de koning komt eraan. Lukas 19 Over een paar weken is het feest in de stad Jeruzalem. Paasfeest. Vanuit het hele land komen de Israëlieten naar de stad. Het is een drukte op de weg. De Heer Jezus gaat er ook naartoe met zijn discipelen. Het feest is pas volgende week, maar ze zijn nu al bij de Olijfberg. Dat is een heuvel dicht bij Jeruzalem. Als je boven op de Olijfberg staat, kun je Jeruzalem zien liggen. En dan ben je bijna in de stad. Op dit paasfeest gaat er iets bijzonders gebeuren. De Heer Jezus heeft er al een paar keer met zijn discipelen over gepraat. Maar ze begrijpen niet wat hij bedoelt. De Heer Jezus heeft gezegd dat hij op het paasfeest de zonden van de mensen gaat wegnemen. Dat is zo'n moeilijk werk. Hij moet ervoor sterven. Maar drie dagen later zal hij weer levend worden. Dan zal hij weer opstaan uit het graf. De discipelen zeggen tegen elkaar, wat bedoelt de Heer Jezus toch? Gaat hij sterven? Nee hoor, dat mag niet gebeuren. Hij moet koning worden. Alle mensen zeggen dat de Heer Jezus koning van Israël wordt. Al praten zijn ze bij een dorpje gekomen. De Heer Jezus roept nu twee discipelen bij zich en zegt, In dit dorpje staat een ezel, vastgebonden aan een hek. Wil je die bij mij brengen? Als de mensen vragen waarom jullie die ezel meenemen, zeg je maar dat ik hem nodig heb. Dan vinden ze het wel goed. De twee discipelen lopen naar het dorpje en even later komen ze terug met de ezel. De Heer Jezus wil erop gaan zitten, maar er ligt geen zadel op. De discipelen weten waar raad. Ze doen hun jassen uit en leggen die over de rug van de ezel. Nu zit de Heere Jezus heerlijk zacht en het staat nog mooi ook. Jezus lijkt zo op een echte koning. Vroeger reed koning David ook vaak op een ezel door de straten van Jeruzalem. De discipelen zeggen opgewonden tegen elkaar... Anders loopt de Heer Jezus altijd in Jeruzalem, maar nu rijdt Hij op een ezel, net als Koning David. Vandaag gaat het vast gebeuren, vandaag wordt Jezus Koning in Jeruzalem. Ondertussen zijn er nog meer mensen bijgekomen, en met z'n allen lopen ze de Olijfberg op. Iedereen denkt dat de Heer Jezus vandaag Koning wordt, wat zal dat heerlijk zijn? We maken er een feest van, zeggen ze. Ze plukken bladeren en leggen die op de weg. Hun jassen leggen ze er bovenop. De Heer Jezus rijdt nu over een prachtig pad naar boven de olijfberg op. Veel mensen hebben ook takken van palmbomen bij zich. Daar zwaaien ze mee. En iedereen roept, Hosanna, de koning komt eraan. Hosanna, de koning van Israël. Wat een prachtige optocht is het. De discipelen vinden het schitterend. Als de Heer Jezus straks koning is, worden zij natuurlijk ook heel belangrijk. Zij mogen Jezus helpen als hij over het land Israël gaat regeren. Na een poosje zijn ze boven op de olijfberg. Nu kunnen ze Jeruzalem zien liggen. Ze zijn er bijna. Hosanna, de koning van Israël komt eraan, roepen ze nog harder. Zingend en dansend lopen ze verder. Maar wat doet de Heer Jezus nu? Hij begint te huilen. Hij huilt, omdat het heel anders zal gaan dan de mensen denken. Hij wordt geen koning, nu nog niet. Dat gebeurt pas later. En dan wordt hij niet alleen koning over Israël, maar over de hele wereld. Jezus wordt immers een heel bijzondere koning. Eerst moet dat moeilijke werk gedaan worden. Eerst wil de Heer Jezus de zonde van de mensen wegnemen. Daarvoor moet hij sterven. Zo moeilijk is dat werk. Is het dan zo erg dat de mensen zonden doen? Ja, dat vindt de Heere God heel erg. Mensen met zonden kunnen niet bij hem in de hemel komen. Toch houdt de Heere God veel van de mensen. Hij wil hen graag dicht bij zich hebben. Daarom gaat de Heer Jezus op het paasfeest die zonden van de mensen wegnemen. En dan mag iedereen die van hem houdt toch in de hemel komen. Wat is het verdrietig voor de Heer Jezus dat al die zingende mensen daar nu nog niets van begrijpen. Even later zijn ze met z'n allen in Jeruzalem. De Heer Jezus stapt van de ezel af en gaat de tempel bieden. Gebeurt er verder niets? Nee, de Heer Jezus gaat niet met de Romeinse soldaten vechten en hij zegt ook niet dat hij koning wil worden. Wat jammer, zeggen de mensen tegen elkaar. En ze gaan weg. Weet je wie er ook aan de kant van de weg hebben gestaan toen de Heer Jezus op zijn ezel voorbij kwam? De schriftgeleerden. Maar zij hebben niet geroepen, Hosanna, de koning komt eraan. O oh, nee, ze zijn vreselijk boos en jaloers geworden. Ze hebben tegen elkaar gezegd, alle mensen lopen achter Jezus aan. Stel je voor dat Jezus koning wordt, dan luistert daar niemand meer naar ons. Wij zullen ervoor zorgen dat Jezus geen koning wordt. De priesters die in de tempel werken zijn ook jaloers op de Heer Jezus. Ze zeggen, Jezus doet of hij de baas is in de tempel. Dat mag niet, wij zijn hier de baas. De schriftgeleerden en de priesters bedenken samen een gemeen plan. Ze willen de Heer Jezus gevangen nemen en dan willen ze hem laten doden door de Romeinse soldaten. Ze kunnen hem natuurlijk niet zomaar gevangen nemen. Eerst moet de Heer Jezus iets doen wat verkeerd of slecht is. Maar hij doet nooit iets slechts. En verkeerde dingen heeft hij ook nooit gedaan. Dat weten de schriftgeleerden en de priesters wel. En daarom is het ook een heel gemeen plan wat ze bedenken.